Dag Greet, Dag welkom graag. bij Klassement. Ja. Hallo. Um, jij vertelde dat je tijdens de knutselessen um, vaak stappenplannen ja. gebruikt. Ik veronderstel om meer structuur te brengen ofzo. Ja, inderdaad. Hoe, hoe pak je ja. dat dan juist aan? Uh, toen ik nog CREA gaf, um, dan maakten uh, mijn collega en ik stappenplannetjes om uh, ja, echt die knutsellessen te gaan structureren. Ja. En wij printen die dan uit um, om op te hangen ook um, ah, ja. aan, ons, uh, aan ons springbord. En dan konden de kinderen altijd kijken uh, welke stap dat ze nog moesten doen. En hoe maakten die dan, die stappenplannen? Um, ja, vroeger maakten we die in Word. Ja? Um, dat was, toen dachten we, de gemakkelijkste manier. Maar ondertussen hebben we een eenvoudigere manier gevonden, eigenlijk twee manieren om ze te maken. Oh, vertel maar. Wat ja. is de eerste manier? Uh, de eerste manier is met Powerpoint. Oké. Okay. Ja. Zo eens kijken? Dat is goed. Ik gebruik een schabloon waarbij dat elke slide eigenlijk volledig wordt opgevuld door één foto. En onderaan is er dan nog plaats voor tekst. Het enige wat, wat je dan eigenlijk nog moet doen, is klikken op die plaats waar dat de foto moet komen. Dan de foto kiezen en die wordt daar netjes uh, ingezet. En door te dubbelklikken kan je die foto dan nog wel wat bijsnijden. Onderaan typ ik dan de tekst die erbij hoort. Dat gaat ook heel simpel. En dat doe ik dan voor uh, ja, elke stap die nodig is. Als je dan naar printen gaat, kan je elke dia op één pagina afdrukken en ze zo aan de muur hangen, of uh, als je kiest voor handouts, kan je ook alle stapjes op één blad zetten en die kan je dan uitdelen en uh, bij elk kind aan een tafeltje leggen. je dankjewel Gerrit, heel tof, lijkt me super handig trouwens. Mm. Um, we zullen um, jouw schabloon alvast op klassement delen, super. zodat andere leegrechten er ook mee aan de ja. slag kunnen gaan. Um, Jij vertelde dat je ook nog een tweede manier ja, had om inderdaad. stappenplannen te ja. maken met de GSM. Ja, met okay. mijn GSM. Maar dat zal je in een tweede filmpje even okay. uitleggen. dat is goed.